Beste allemaal, het leek me fijn jullie persoonlijk toe te spreken, want wat is het lang geleden dat we jullie hebben gezien. We hopen dat iedereen ongeschonden door de coronatijd is gekomen. In onze kleine kring van leden is iedereen gezond en wel en ik hoop van harte dat dat voor jullie, onze vrienden, belangstellenden en soefige geïnteresseerden ook zo is. En niet alleen voor jullie, maar ook voor jullie dierbaren. Het is een gekke tijd, onwerkelijk en er gebeurt veel. Niet alleen op het gebied van corona en het virus, maar ook qua werk en financiën voor mensen, qua economie en qua politiek, wereldwijd. Er gebeurt veel tussen landen onderling en het wordt zichtbaarder waar de harmonie niet klopt, waar gemeenschappelijk belang uit het oog wordt verloren, waar zaken en afspraken niet in harmonie zijn met het groter geheel, met de medemensen, medeschepselen. Natuur en de aarde zelf. Grote angsten en diepe hoop leven momenteel naast elkaar. Tegengestelde krachten zijn aan het werk. Zoals altijd in onze dualistische wereld. Maar het lijkt momenteel allemaal meer aan de oppervlakte. Opnieuw wordt er gesproken over een nieuwe tijd die aankomt. Over het licht en de liefde dat uiteindelijk zal zegen vieren. Ik schat ook in dat dat een gedeeld verlangen is onder ons allen die op enige manier aan het sofisme of andere vormen van godsdienst en spiritualiteit zijn verbonden. We voelen dat het beter kan, harmonischer, mooier, warmer, liefdevoller. Het is goed om vertrouwen te houden. Vertrouwen is het tegenwicht van angst. Waar vertrouwen is, kan angst niet bestaan. Waar vertrouwen is, kan liefde groeien. Laat je zorgen en angst de kompost zijn, dat een vruchtbare bodem biedt waaruit de bloemen en vruchten van hoop, vertrouwen en liefde groeien. We hoeven onze ogen niet te sluiten voor wat er in de wereld gebeurt. We hoeven niet met oogkleppen op door het leven te gaan. Maar daarnaast kunnen we oog houden voor de schoonheid. Onlangs hoorde ik een uitspraak die luidde dat niet, zoals vaak wordt gedacht, liefde de alles kracht is in het universum, maar schoonheid. En dat we, wanneer we oog hebben voor schoonheid, wanneer we met oprechte aandacht kunnen genieten van de schoonheid die het leven biedt, de liefde vanzelf groeit in ons. Schoonheid opent het hart, het doet ons verwonderen en het doet ons dankbaar zijn. Het maakt ons zacht en schoonheid roept gevoelens van tederheid op. En de natuur dit jaar is wonderschoon. De lucht is schitterend blauw, de vogels klinken helderder als nooit tevoren en er is veel liefde en oprechte aandacht tussen mensen, zelfs tussen onbekenden. En er is een enorme creativiteit losgekomen, nu mensen rust hadden en de agendas leeg werden. Het laat zien hoe belangrijk rust is voor ons mensen, hoe belangrijk het is om niet alleen onze agenda, maar ook onszelf leeg te maken. Dan kan inspiratie vrij stromen en wanneer we oog blijven houden voor de schoonheid is er een wisselwerking gaande, een stroom van voedende kracht waarmee we liefde en inspiratie kunnen ontvangen en liefdevol dienstbaar kunnen zijn aan wat de wereld nodig heeft om weer in harmonie te komen. Onze bescheiden bijdrage daaraan zijn onze diensten. Dat vinden we fijn om te doen en we hopen daarmee een moment te creëren voor, voor ons allen om ons af te stemmen, te herijken. Een rustmoment om ons open te stellen voor troost, kracht en inspiratie. Voor deze week hebben we een mantra-dienst gemaakt met liederen uit verschillende tradities. Liederen ook die ons helpen bij de bron te komen, bij die voedende kracht in ons. Liederen die ons hart kunnen openen en ons blij en hoopvol kunnen doen voelen. Wees van harte welkom om, om onze dienst mee te beleven. We hebben deze samengesteld met heel veel liefde, speciaal voor u, speciaal voor jou. Wees welkom, geniet en laat je aanraken in liefde.